Hartelijk welkom allemaal bij het Corona-journaal. Mijn naam is Fabienne de Vries en in dit journaal zal ik elke week samen met Maurice de Hond het laatste nieuws omtrent corona met u bespreken. Dat doen we aan de hand van de artikelen en blogs op zijn website maurice.nl. En in dit eerste journaal gaan we dieper in op de wijze waarop het virus zich verspreidt en leggen we uit waarom angst geen goede raadgever is. Daarnaast bespreken we een bijzonder aspect van de nieuwe routekaart met u. En een bijzonder plan om ziekenhuizen te helpen voorkomen hun zorg te hoeven afschalen. Aan het eind laten we u zien hoe luchtreinigers kunnen helpen het COVID-19-virus uit de lucht te halen. Premier Rutte hamert er elke keer op dat we onze handen moeten stuk wassen en altijd anderhalve meter afstand moeten houden. Als we dat maar met z'n allen doen, dan verdwijnt het virus. Laten we even kijken wat hij zei bij de persconferentie. Ja, dus dat, dat is allemaal de optelsom van ons niet voldoende houden aan de basisregels en moeten we uiteindelijk met z'n allen tot twee kunnen tellen in Nederland. Nou, tot twee. Dus eigenlijk twee maatregelen cruciaal, anderhalve meter en je handen stuk wassen. Ja Maurice, is dat voldoende? Nee Fabien, dat is niet voldoende. Er zijn steeds meer wetenschappers die hebben vastgesteld dat het virus ook door de lucht heen gaat. En dan is handen wassen en anderhalve meter niet voldoende. In Duitsland hebben ze die overtuiging ook dat het door de lucht gaat. Kijk maar wat bondskanselier Merkel half augustus bij haar persconferentie heeft gezegd. We willen nog een op het thema belufting zetten. We weten inzwischen dat de aerosole bij corona een grote rol spelen. Je hebt gehoord welke conclusie Merkel heeft getrokken: Aerosolen spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van het virus. De WHO en het RVM zeggen echter dat het virus zich vooral via grote druppels verspreidt in de mond of neus van iemand anders. Kijk maar wat op de website van het RVM vandaag nog staat. Ondanks dat het nieuwe coronavirus nog een vrij nieuw virus is, waarvan nog lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppels besmet worden. De grote druppels komen niet zo ver, zelden verder dan anderhalve meter. Natuurkundige echter zeggen dat de kans heel klein is dat als iemand hoest of praat, iemand anders binnen een meter een druppel in zijn neus of mond krijgt. Wat veel gevaarlijker is als je een virusdeeltje inademt, die kan heel diep in de longen komen. Kijk maar eens naar dit plaatje. Op dit plaatje zie je de longen. De blauwe puntjes, dat zijn de hele kleine aerosolen. De rode puntjes, die zijn beduidend groter. Je ziet diep in de longen vooral blauwe puntjes, de aerosolen, terwijl de rode puntjes helemaal niet zo diep komen. Nou, die aerosolen, dat zijn de gevaarlijkste, omdat ze zo diep zitten kunnen ze ontzettend huishouden in de longen. Een van de meest toegankelijke interviews over dat onderwerp was met professor Bauma in Oost Online. Hij bevestigde datgene, wat ik ook al in maart in andere studies had gelezen, het virus verspreidt zich via de lucht via aerosolen. En dat is de conclusie die Merkel ook al in augustus heeft getrokken. En als dat gebeurt, dan is het grote gevaar dat als je in besloten ruimtes bent met weinig ventilatie, kunnen veel mensen besmet worden. Dan helpt anderhalve meter niet. Nou, dat was net het onderwerp wat ik in april al in op één aandacht voor heb gevraagd. Laten eens even kijken, dat komt van de Japanse Vereniging voor Virologen, geloof ik. Ja. Kan, jij, kan jij zeggen wat we zien? Nou, dit is een, met, een, met een camera genomen, met zo'n snelle camera. Dit zijn die aerosols. En hier laten ze zien hoe dus die druppeltjes blijven hangen. Als er geen goede ventilatie is en als de luchtvochtigheid niet goed is. In herfst en winter zitten we meer binnen en hebben we ook geen ramen open. Dan is het risico op aerosolen het grootst en kunnen veel mensen tegelijk besmet worden. En daarom is het zo belangrijk dat premier Rutte elke keer als hij het over het virus heeft, niet alleen over handenstukwassen praat, maar ook praat over aerosolen en het gevaar daarvan en dat er moet geventileerd worden. Als hij dat namelijk niet doet, is de kans klein dat het aantal besmettingen duidelijk gaat dalen en zitten we tot aan maart, april opgescheept met alle maatregelen. Op onze website hebben we daar veel over geschreven, onder andere dit artikel. Zelfs als de premier blijft weigeren dit te doen, kunt u gelukkig wel uw maatregelen treffen. En uit de vele mails die ik sinds april heb ontvangen, weet ik ook dat dat gebeurt. Gelukkig maar. De overheid is deze week met een zogenaamde routekaart gekomen. Nou, deze vindt u op het dashboard coronavirus op de website. En er zijn vier risicoprofielen, oplopend van waakzaam tot zeer ernstig. De maatregelen die dus nu genomen zijn, die horen bij het zwaarste risicoprofiel, zeer ernstig dus. Wat is precies hier de bedoeling van? Met behulp van het risicoprofiel wordt bepaald welke maatregelen er in die regio moeten worden genomen. Neemt het risicoprofiel toe, dan worden het zwaardere maatregelen. Neemt het risicoprofiel af, dan worden die maatregelen afgeschaald. Maar dan is natuurlijk cruciaal hoe bepaal je het risicoprofiel van die regio. Nou, dat gebeurt met data van het RIVM. En daar zijn nogal wat problemen mee. Deze week is gepubliceerd dat hun ziekenhuisopnamecijfers niet kloppen. Die zijn inmiddels aangepast. Nou, de indicator om het risicoprofiel per regio te bepalen... is het aantal positieve testen wat er in een week is uitgekomen per 100.000 inwoners. Als die waarde hoger dan 250 is, dan zit je in het hoogste risicoprofiel... en dat zijn de zwaarste maatregelen. Maar er is iets heel geks aan de hand. Namelijk, het is onafhankelijk van het aantal testen dat is uitgevoerd. In Nederland laat niet iedereen zich testen. De verhouding is volgens het RIVM 1 op 5. De afgelopen week heeft de GGD een kwart meer testen uitgevoerd. En ze zijn van plan om de komende weken dat aantal zelfs te verdubbelen. En dat gaat grote gevolgen hebben voor het risicoprofiel van uw regio. Ik zal het u uitleggen. Stel dat er in uw regio 10.000 testen zijn uitgevoerd en dat 10% van die mensen positief hebben getest. Dat zijn er dus 1000 positieve testen. En neem nou eens aan dat het veel beter gaat in uw regio, maar er zijn 20.000 testen uitgevoerd. En maar 5% is positief getest. En wat is dan het aantal? Wederom 1000 positief getesten. Dus terwijl het in uw regio duidelijk beter gaat, door het aantal positieve getesten blijft het risicoprofiel in uw regio gelijk. En dat is nou net het probleem waar ik al een tijd op wijs. De data waarmee gewerkt wordt zijn niet accuraat en de interpretatie is niet juist. Op onze website hebben we daar vaak over gesproken, bijvoorbeeld in dit artikel. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ken best wel veel mensen die toch wel heel erg bang zijn, waaronder ook ikzelf, om besmet te raken of misschien wel te overlijden. Maar Maurice, hoe bang moeten we nou eigenlijk zijn? Ik begrijp wel dat heel veel mensen bang zijn met alles wat je hoort, ziet of leest over het virus. Die denken dat ze snel besmet kunnen worden en dat ze er dan aan dood gaan. Maar het RVM heeft een overzicht van de cijfers en dan blijkt onder de 70 jaar... Er zijn 750 mensen aan het virus of met het virus overleden. Dat zijn ook meestal mensen die nog andere kwalen, dat heet onderliggend lijden, hadden. Nou, ik heb een vriendin van 63 en die is ontzettend bang. Ze is verder gezond, maar heel erg angstig. En ik ben haar eens gaan voorrekenen, haar specifieke situatie. Tussen de 60 en 64 jaar... ...zijn er 53 vrouwen overleden volgens de cijfers van het RVM. In Nederland zijn er 550.000 vrouwen. Dus gemiddeld is er 1 op de 10.000 vrouwen overleden aan dit virus. Maar we weten dat 3 van de 4 van de mensen die overleden zijn... ...onderliggend lijden hadden. Mijn vriendin is kerngezond. Dus laten we eens aannemen dat haar sterftekans bij dit virus 1 op de 25.000 is. Als we nou een rij deuren zouden hebben van Amsterdam tot Utrecht en slechts achter één van die deuren ligt een virus die je kan doden. Zou jij dan bang zijn om één deur te openen? Nou, toen ik dat vertelde aan mijn vriendin begreep ze het. Begreep ze hoe klein de kans was om te overlijden en was ze eigenlijk veel geruster dan ze daarvoor was. Op Maurice.nl staat deze tabel met de sterftekansen per leeftijdsklasse. Trouwens, mijn vriendin is 63 jaar. Maar als je een vrouw bent tussen de 45 en 49 jaar, dan zijn die sterftekansen nog veel kleiner. Dan zou de rij deuren van Amsterdam lopen tot en met Parijs. En bij vrouwen onder de 30 jaar kunnen we dit niet eens doen, want er is nog geen enkele vrouw in Nederland onder de 30 jaar aan COVID-19 overleden. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk om te beseffen. Alleen als je precies weet wat je risico's zijn, dan kan je ook met je angsten omgaan. En dat is pas goed voor je gezondheid. Het grote probleem in maart bleek te zijn dat de IC's te weinig capaciteit hadden. In deze grafiek ziet u het aantal nieuwe patiënten met COVID-19 op de verpleegafdeling per dag. Eind maart waren dat er op het hoogtepunt bijna 600. Door de toename van de afgelopen twee maanden is men bang dat we weer naar een situatie toe groeien waar andere patiënten moeten worden afgezegd. Afgelopen week bleken meerdere ziekenhuizen er al mee begonnen te zijn. Maurice, het is toch best wel een groot probleem, die ziekenhuizen, die bedden, het zorgpersoneel. Wat zou de oplossing kunnen zijn volgens jou? De toename van COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen is een groot probleem. In de 75 ziekenhuizen waar deze patiënten liggen, zijn ze al de reguliere zorg aan het afschalen. En daar moet dus een creatieve oplossing voor gevonden worden. In China en Spanje hebben ze binnen drie weken een nieuw ziekenhuis uit de grond gestampt. In Israël hebben ze een parkeergarage helemaal als ziekenhuis ingericht. Waarom proberen we dat ook niet? We hoeven geen nieuw gebouw neer te zetten. We hebben een heel leeg gebouw, namelijk de Rai, Met zelfs daarnaast een heel leeg hotel. Net klaar. 650 kamers. Als we dat hele complex nu als Covid-19 ziekenhuis inrichten. Het leger gaat de Raihallen in en maakt er een ziekenhuis van. Het hotel wordt gebruikt voor zorgpersoneel en voor familie. Ja, personeel is inderdaad een probleem, maar als we ons goed kunnen herinneren, bijvoorbeeld in Bergamo, kwam er een heel vliegtuig met doktoren en verpleegsters uit Cuba om daar te helpen. Waarom proberen we dat niet? En ik weet ook eigenlijk een hele goede projectleider. Ik ben altijd heel geïmponeerd door die Sietse Bakker, die is de projectleider van het Eurovisie Songfestival. Als we zo iemand daar de leider van maken, dan wordt het een project wat door heel Nederland gedragen wordt. En het mooie is, de andere ziekenhuizen kunnen COVID-19 patiënten daar naartoe sturen en ze hoeven hun reguliere zorg niet af te schalen. Ja, Maries heeft het al gehad over het belang van goede ventilatie. Daardoor worden aerosolen snel verdreven en vormen zij minder een bedreiging. Daarnaast wijzen deskundigen erop de luchtvochtigheid in huis naar minimaal 40% terug te brengen. Ook dat zorgt voor minder aerosolen in de lucht. Bovendien is het, zeker in het tweede deel van het najaar en de winter, belangrijk om luchtreinigers te hebben. Die kunnen zorgen voor het verdwijnen van een groot deel van de schadelijk zwevende virusdeeltjes. Op maurice.nl is er een uitgebreide blog geplaatst met informatie over de verschillende soorten luchtreinigers en het aanbod op de Nederlandse markt. Ook treft hij daar een kleine documentaire aan over de twee manieren om de lucht te reinigen. Namelijk via ionisatie en via uv licht Laten we maar eens kijken naar een klein stukje en zien hoe het er in China, Duitsland en zelfs in de Tweede Kamer aan toe gaat. Ionisatie is dat je elektronen in de ruimte schiet. Die hebben dezelfde lading en daardoor ketsen ze ook door de hele ruimte heen. En op deze manier kun je mensen op afstand virus vrijmaken heeft daar ontzettend veel ervaring mee en is in China werkelijk een grootheid. This can the coronavirus. En toen ik het coronavirus hoorde en de gegevens kreeg uit Zweden, en dat heb ik gelijk doorgestuurd naar mijn vrienden in China, en die zijn dat wel gaan uitwerken en die zijn wel tot actie over, over uh, gegaan en die hebben wel in Wuhan in alle ziekenhuizen dat uitgevoerd. Het trieste van het hele verhaal is... Dat de RVM ontkent aan alle kanten de ionisatie. Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatoren in de Tweede Kamer staan te draaien. De Tweede Kamer zit dus zelf in de geïoniseerde lucht. Op de website kunt u de hele documentaire terugvinden en wellicht helpt het u om voor uw eigen situatie de juiste keuze te maken. Dit was hem alweer, de eerste aflevering van het Corona Journaal. Mocht u nou meer informatie willen over de wekelijkse cijfers, dan kunt u elke woensdagmiddag om 4 uur kijken naar een Q&A tussen Vincent Evers en Maurice. Hierin bespreken en interpreteren zij de cijfers die dinsdag door het RIVM gepubliceerd worden. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van het MDH Corona Journaal. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.